Baggy kickin', baggy kickin', baggy organiseert het uh, recreantendagtoernooi? Wie van keer is dat eigenlijk? Dat is de eerste keer, deze avond. Dus dit is eigenlijk een primeur. Ja, ik kan het zo zeggen. Ja. Wie is op het idee gekomen om uh, een dagtoernooi te organiseren? Nou, ja, ik het op zeggen, ik vond het leuk om uh, een recreantendagtoernooi te houden. Tot ook lui wat nooit gedacht hebben. Zien we zien wel maar 22 maanden hij, maar ik vind het wel leuk dat 22 maanden hij zien. Die wat eh, toch nee dagen en wel een gezellige avond hebben. En daar gaat er De lui wat zich hebben ingeschreven, die snappen precies wat we bedoelen met dat toernooi. En dat is echt wat ze zeggen, daar mag je geen toppers meer doen. Daar zien we wat je bij. Maar oké, okay, die, die kunnen we allemaal wel hebben met een beetje geluk dat we vernudigen deze wedstrijd. Maar over het algemeen, ja, het, het, de lui snappen het niet gewoon. Dus een, nee, goed en goed, dan krijg je een troostprijs en een goede prijs. Wat zien de prijzen? Nou, de eerste prijs is 100 euro. De tweede prijs is 60 euro, de derde prijs 40 euro. En dan wordt het flesje goed, ik krijg lekker fles mee. Wat is zo leuk om dat? Nou, ik vind dat het een leuk gezelschapsspelen is. En als je met een stel vorm bij hem is, dan is dat leuk om dat te doen. He? Plus. Is het lastig om te doen? Als ze daar een beetje feeling voor hebben, wie geeft dat? Nou, ik denk dat het grootste van hier wel feeling is. Ik, ik heb niet echt feeling ervoor. Maar ik dacht in ieder geval voor mijn plezier. Het is voor u een beetje speciaal, toch Jan, met dat? Wieso? Nou, dat heeft te maken met uh, mijn urologische uh, aandoeningen wat ik heb. Dus dat is voor mij toch een vrij vermoeiende business. Maar uh, dat moest ik even terzijde schuiven. En proberen uh, probeer hem toch in het, uh, in het gereel met te kunnen lopen. Hey, wat je dan nog een keer groeien? Uh, Laten we het ook, Namens ben ik al gauw goed gerangeerd, en we het gewoon niet. Ik heb je een goed voorbeeld? Welke data, Wie groot zou ze willen zien? als Welke data? Nou, mag ik dat op zeggen? Ja, ik weet wat hij me gaat zeggen, maar ik wil even mijn eigen hartje laten spreken. Ik gisteravond ben ik vrij geweest en toen is ik met een camera, tegen 180. Dat deed ik gehoord. En Op dat moment dat tegen 180 goed is, dat is mijn favoriet. Goed nu en altijd slecht. En dan presteert aan toch toxatie te groeien, wat bij ons toch al goed is. Dan vind ik dat ook een favoriet van me. Maar in de Nederlandse dingen, dan uh, denk ik toch van Michael van Gaver. Wisten we met me Rens? Ik denk, oh ja. denk wel, ja. Dank wel. Michael en, en Barney. Dat uh, de blijven ze. Ja. En mijn boetlandse favoriet is Gary Hansen. Het darten is heel erg populair tegenwoordig. Dat was het vroeger niet. Dat wordt gezien als een cafesport. Maar dat is er al lang niet meer. Wie kunt die populariteit niet zo goed? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de goede gezelligheid van de lui zelf. Kijk eens ze leuke vonden onder elkaar. We zijn een kind gaan organiseren. En dan staat iedereen een hoop ervoor. En de ze dat aan. Dus eigenlijk is het graag jullie makkelijk. Ik begrijp dat een uh, aantal partijen kinderen zijn voor de avond zelf gaat vertellen. Wie ziet zo'n uh, wedstrijdavond uit? We beginnen met vijf van de De best of vijf. En ja, daar hebben ze me veel waarschuwing uit. Ze eigenlijk 3, best of drie wel aan doen. Omdat ze een avond hier lang kunnen duren als ze vult zijn dubbel in Utrecht. Maar ja, we hebben een goede kans gewaagd. En het was niet hoe het Alleen wordt 1-0 de finale gespeeld. We gaan gewoon goed door. Het wordt gewoon een lange gezellige avond. Gezellige avond. Target gaat Wie lastig is Dart eigenlijk? Ze dus zal ze toch moeten oefenen, anders gaat dat niet lukken. De kind ze wel een 20-goeie, een, een maar dan zal ze toch dubbel te En dan zal ze echt moeten dan moet ze goed op oefenen. Goed in beweging. Mag ik toch even op zeggen? Dat zien nou we zo bij die zin dan nee, 90 Die hebben gewoon een <laughs> beetje geluk. Ja, dat is best het toch. Ja. ja. 190!